De nummer twee is selectie, dat, dat wil ik dan eigenlijk zeggen tegen jou. Je zei ja ik doe een heleboel dingen, ja. je moet ook dingen niet doen. Ja. Innovatie is niet alleen een kwestie van besluiten wat je gaat doen, het is ook een kwestie van besluiten van wat je niet gaat doen. Ja. Natuur is daar heel rigoureus in. Soorten die niet voldoen aan de omstandigheden, ja. die, die verdwijnen gewoon. Okay. Dat, is, dat is een heel natuurlijk principe. Ik kan geen nee zeggen. Je dus moet één ding bedenken, elke keer als je nee zegt, uh, elke keer als je ja zegt, zeg je ook ergens nee tegen. Ja. Dus in feite zeg jij constant nee. Ja. Elke keer als je ja zegt, zeg je ook nee. En dus je moet je afvragen, op het moment dat je ja zegt, moet je even bij jezelf denken, waar heb ik nu eigenlijk nee tegen gezegd? Je ja. Ja, ook, ook een beetje een schade schande wijs ja. hoor, maar als ik nu ergens, als iemand iets vraagt waar bijvoorbeeld tijd in moet gaan zitten. Ja, dan heb ik wel een soort van prioriteitenlijst van ah, zijn dit leuke mensen, ja. ga ik er wat van leren, um, ga ik er wat mee verdienen. Um.